Handen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Tof dat je erbij bent. We zitten weer in de auto en dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. We hebben weer wat nodig. Waar wat we hebben naartoe? we nodig? Ja, waar gaan we eigenlijk naartoe? We gaan naar de kringloopwinkel. En Wat gaan we in de kringloopwinkel doen? Zoals altijd, hè? we gaan altijd naar de kringloopwinkel. Ja, <laughs> natuurlijk. We zijn op zoek naar cassettebandjes, zoveel mogelijk, omdat ze gewoon heel erg tof zijn om te hebben. Maar ook omdat we er iets heel moois van gaan maken: we gaan er namelijk uh, een lamp van bouwen. En uh, we zijn er nog niet helemaal over uit of het een hanglamp wordt, een staanlamp of een lamp voor op de tafel. Maar eh. Uh... Nou, zo'n mandje. Het Festival uit 1990. Slager. Ja, dit zijn ze. Okay. Dit zijn de bandjes. Let's go. Ja. Afrekenen. Missie geslaagd? Ja, meer dan geslaagd. Ik dacht dus dat ze geen cassettenbandjes meer hadden. Maar ze hadden echt hele kasten vol. En we hebben nu gewoon voor uh, 8 euro aan cassettes en 5 euro nog een lampje erbij. Dat is geweldig. Kunnen we aan de slag? Oké, okay, dus we zitten in de auto en uh, we zijn net langs de kringloopwinkel geweest. We hebben cassettenbandjes gekocht, we hebben een oude lamp gekocht. En het enige wat je eigenlijk nog nodig hebt hiervoor is wat secondenlijm en je goede humeur. En een klein beetje, en een klein... En een beetje van magie ja. En uh, vergeet, uh, vergeet niet een klein beetje creativiteit En een klein beetje geduld, dan gaan we jou zo meteen laten zien hoe je die vette lab maakt Het lijkt, het lijkt wel het intro van de Powerpuff Girls <laughs> dingen van je van Hey, met me Oké, okay, we zijn net naar de kringloopwinkel Wimpel, Wimpel. Oké, okay, we komen net thuis van de kringloopwinkel En uh, we hebben cassettebandjes gekocht, we hebben er 16 gekocht dat zijn deze dingen, mocht je ze niet kennen. Voor, uh, voor 8 euro. Ze zijn lekker transparant, dan komt het licht er mooi doorheen. En daarbij hebben we ook een lampje gekocht. En die kost 4,95 Dus voor nog geen 13 euro heb je gewoon een hele toffe lamp. Daarbij ook nog wat was nodig. Maar dat heb je vast wel thuis liggen en anders ben je er nog een euro extra voor kwijt. In ieder geval, onder de 15 euro bouw jij een toffe lamp. We hebben het eigenlijk gekocht alleen voor uh, de onderkant waar het lampje op staat. Dus de bovenkant heb je eigenlijk niet nodig. Die gaan we dus direct vanaf halen. Nou, zo. En uh, hiermee gaan we aan de slag. Deze kan eigenlijk uh, weg. Nou, zoals je meteen al kan zien is deze lamp eigenlijk net iets te smal om ze zo aan elkaar te plakken. En om dan een klein platform te maken had ik bedacht om een cd'tje om te plakken. Zo, want dan past het namelijk wel. Zo, en zo. Nou, dan... Vijf minuutjes wachten en dan is het droog. Dan gaan we verder. Een paar moments later. Oké, okay, ik heb in dit cassettebandje een klein, uh, uh, nou wat is het, een soort inkepentje geknipt. Gewoon met een hegschaartje. want ja, wij doen ook maar gewoon wat. Uh, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Nou, uit de lamp komt een kabel. En die kabel zit een beetje in de weg als je daar cassettebandjes omheen wilt plakken. Dus als je dan zo'n inkepingje hebt, dan kan je hem er mooi overheen zetten. Tadaa! Nou is het dus de bedoeling dat we hem gaan vastplakken. Ik zou deze als eerste vastplakken, want deze is de vervelendste. En dan heb je dat in ieder geval gehad. Hier is even wat pakken om eronder te leggen, want we werken hier met secondenlijm. En secondenlijm dat gaat altijd mis. Dat komt op je handen, dat komt op de tafel. Het is gewoon eigenlijk grotspul, maar wel heel erg handig. En je hebt het ook nodig voor dit filmpje. Dus we wachten even tot hij terug is en dan kunnen we verder. Oké, okay, dit bandje zit nu vast. Daar ben ik heel erg blij om, want dan kunnen we meteen verder. Ik heb hier het volgende bandje. Je kan natuurlijk zelf kiezen wanneer je het transparant doet, wanneer je gekleurd doet. Wij gaan het lekker om en om doen, want dat is mooi. Wow. Het laatste laagje. De laagje. En als je afvraagt hoeveel secondenlijm je nodig hebt, twee van die kleine rontubbietjes. Kut, nou zit het op Twee? Nee ja, toch? Ja. Minder. Het is wel half nieuw. Twee halfgebruikte <laughs> Eén hele dus. Ja, één Eén hele dus. Eén hele. één hele. Zit die vast? Oh, wat ziet er mooi uit. Ja. Nou, kleine rondo. Kleine rondo. Rondo is dus dat straat, zo. Ik heb geen uh, idee. doen gewoon die kleine rondo. Kijk eens man. Fantastisch. Jori, Bam. Ha buurman. touwbuurman. Draai het lampje erin. En test hem maar. Ja, en test hem maar. En het is tijd voor de test. Dan gaan we naar het handiglab. Ja, maar bleef net aan mijn handen vastzitten, het is echt pijn. Moe, hè? <lacht> Maar dat is gewoon een beetje omdat we ongeduldig zijn. We hebben dat cd'tje nog een beetje aan de zijkant. Zie je dat? Maar dan kan je gewoon wegknippen met een schaar als je dat uh, lelijk vindt. Maar we gaan eerst even kijken of je het doet en zo. Vertrekken met je kipkracht. Ja, ah, anders flikker dat ding toch aan mijn hand. Oké, okay. time for the test. Lampje aan. En. Kijk eens aan. Leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe video. Uh, we hopen dat natuurlijk iedereen deze lamp zelf gaat maken. Als je het hebt gedaan, stuur even een fotootje door. Dat vinden we hartstikke leuk om te zien. Uh, hou onze pagina ook goed in de gaten. Want wij zijn van plan om alle spullen die wij gemaakt hebben. op een bepaald punt te gaan, te gaan verloten onder onze kijkers. En vergeet niet te abonneren. Dat kan hier. Duimpje omhoog. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Bijhandig. Oké, okay, dus ergens in deze video hoorde je Jury een liedje zingen. En zoals uh, vorige week gaan we deze week precies hetzelfde doen. Weet jij welk liedje hij aan het zingen was? Geef het even door. En de winnaar die kreeg een shout-out op het YouTube... Blah. Die Wat <laughs> En de winnaar kreeg een shout-out op ons YouTube kanaal. Dus doe het snel. Ik zie je de volgende keer. Later. Dat is handig. Ik wilde ook nog even doei zeggen. Doei.